Goedemiddag. Uh, in dit voorbeeld ga ik uh, uitleggen hoe je een formule in de propositielogica gaat bewijzen. Uh, we hebben de volgende premisses. Uh, Q impliceert dat P er impliceert. Dan hebben we niet-er en we hebben Q. En de vraag is: kun je van deze premisses niet P afleiden? Tja. Nou, dat zou best nog wel eens kunnen, want uh, stel dat P geldt, en ik kijk hierboven, nou, als P geldt dan geldt E, dus dan zou E gelden, maar we hebben er niet E geld, dus uh, P kan niet gelden. Maar ja, dat is natuurlijk alleen maar het geval, want dan zegt je de formule als Q geldt. Nou um, ja, Q geldt, dus uh, het zal wel klappen. Ja, dus dit is gewoon, uh, uh, ge ja, gewoon geen echt formeel bewijs, dus hoe ga je dit formeel bewijzen? Okay. ook al geloof je het wel, uh, hoe zou een formeel bewijs eruit zien? Nou, voor mij ga je het gewoon als volgt bewijzen, uh, we willen hier de tweede helft van deze formule hebben. Dus we willen gewoon die Q kwijt. Hoe kunnen we die Q kwijt? Nou, waarschijnlijk door deze twee te combineren, P1 en P3. Okay. Want wat je kunt doen is, je kunt de implicatie-eliminatieregel toevoegen. Dus wat heb je daarvoor nodig? Je hebt hiervoor nodig een Q. Dat is dit. Dan heb je gewoon nodig een uh, P. Die hebben we hier wil je ook. En bewijs is dat er echt een Q. En een implicatie. Nou, mooi hebben we indicatie dan hebben we nog uh, de p nodig gewoon geïsoleerd hier nou die hebben we ook als we dan kijken zien we van nou dit is precies hetzelfde gewoon qua vorm en de regel zegt als je dit hebt mag je dit afleiden dus als je dit hebt mag je dit afleiden Nou, mooi dus dat is de eerste stap in het bewijs. Zijn we er? Ja, bijna. We hebben nu dit afgeleid. En samen hiermee kunnen we waarschijnlijk een niet-P hebben. Dus wat willen we? We willen gewoon niet de P hebben, maar we willen niet-P hebben. Wat hebben we daarvoor nodig? Um, we hebben P2 nodig. Deze formule en de nieuwe conclusie. En dan kunnen we dit afleiden. Gebruik maken van de negatie introductie regel. En ook hier is het weer een geheel boekhoudkundig argument. Uh, we zoeken q, een Q. Hier met een negatie. En hier met een implicatie daarvoor. En dan nog een P. Hebben we dat hier aan de andere kant. Uh, ja, we hebben hier een eer en een eer. Die eer hier heeft een negatie. Hier is een implicatie. En dan hebben we nog een p. En dan zegt de regel, als je dit hebt, en dat hebben we, dan mag je niet p afleiden. Dus dan uh, mag je zo'n peetje met zo'n negatie daarvoor. Nou, dat is precies wat we hier hebben. Dus dat mag. En dat gaat gewoon puur formeel. Dat gaat niet over de inhoud. We passen gewoon die regel toe. Omdat het formaat van hierboven overeenkomt met het formaat hier. Dan mag je dit afleiden hier. Nou. Mooi, hebben we dus niet P afgeleid. En uh, dat is wat we wilden. Dus QBD bij wijze is af.